Morgen Lieke, wakker worden. Goedemorgen vriendje. Hm, zo lach. je wakker? Ja, yeah, ik ben wakker. Wakker worden meisje. We mogen weer. Goedemorgen meisje, word eens wakker. Oh. Ah. Goedemorgen Stefan. Goedemorgen. Heb je zin in je video? Ja. Diep om op te staan. Hallo, goedemorgen. Ik ga slapen in Goedemorgen. Vandaag de dag van de Zeven Heuvelen. Heb je er zin in de derde dag? Ja. Kom. Goedemorgen, dag drie. Heb je er zin in? Ja. En wat gaan we vandaag doen? Zeven hoog, Weet je wat? We zijn over de helft. Zin in dag drie? Ja, maar ik ben nog wel een beetje moe. We mogen weer. We je happy? Nee. Kom je eruit? Oké. Okay. Hmm. Kom je zo uit? Ja. Uh. Goedemorgen allemaal. Wat gaan we doen vandaag? Lopen! Oh, je loopt al redelijk. Zo zeg. <laughs> Goedemorgen, het is uh... we zijn heel vroeg en mijn stem is een klein beetje, uh... mm. die moet nog even op gang komen zeg maar, maar we hebben er wel weer zin in en het wordt vast een hele mooie, <clears throat> het wordt vast een hele mooie derde dag. Goedemorgen.